De Lijze presenteert SuperPlus, heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we de SuperPlus-punten voor je uit. Als je bij De lijzen inkopen doet en je bent SuperPlus, dan krijg je superveel SuperPlus-punten. Die kan je op drie manieren verzilveren. 1. Ruil je punten in voor Superproducten. Klik onderaan op punten, scroll en ontdek de 15 producten van de maand. Zie je iets dat je bevalt? Klik op Inruilen. Daarna kies je tussen Toevoegen aan je online boodschappen of Toevoegen bij bezoek aan de winkel. Zie zo, nu heb je 14 dagen om dit product in huis te halen. Van gedacht veranderd? Geen probleem. Druk op Punten terugzetten en ze staan terug bij je saldo. 2. Ruil je punten in voor een korting van 5 euro bij de lijzen. Klik op Punten en scroll naar beneden tot je ontvang een korting bij de lijst bereikt. Klik op meer info en dan op 500 punten om je korting te activeren. Je bon van 5 euro wordt automatisch in mindering gebracht bij je volgende aankoop. 3. Ruil je punten in voor 5 euro korting bij onze partners zoals bol.com. Klik op punten en scroll naar beneden tot je ga voor een korting bij partners bereikt. bol.com bijvoorbeeld. Klik op meer info en dan op 500 punten. Nu moet je alleen nog je code gebruiken op bol.com. Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met Superplus.